Welkom bij Van Dijk in Kampen. Mijn dagelijks werkzaamheden als magazijnmedewerker is uh, ordepikken. Dan ga ik met een lege kar naar verschillende locaties om boeken op te halen. Mijn andere uh, taak is uh, scannen inpak. Ga ik boeken scannen die uh, zijn geordenpikt en dan gaan we dat inpakken in de doos en gaan versturen naar de klant. En dan heb ik nog een taak en dat is dan uh, foutherstel. Bijvoorbeeld een boek die vergeten is ophalen van de juiste locatie en die gaan we dan inpakken en naar de klant sturen. Mijn dagelijkse werkzaamheden als groepsleider houdt in dat ik alles in de gaten moet houden, fouten herstellen van orderpickers, van scanners, maar ook het team goed begeleiden zodat ze ook weten wat ze moeten doen en hoe ze dingen kunnen oplossen als ze het zelf ook niet meer onderuit kunnen komen. Mijn dag begint bij het team verzamelen, taak verdelen en dan hun helpen waar het nodig is. Wat ik wel leuk vind aan mijn functie is dat ik geen druk op mij heb. Ik heb ook gewoon chille teamleiders. Dus die leg je ook goed uit, problemen, gaan ze mee helpen. Je werkt met leeftijdsgenoten. En soms met wat ouderen, maar dat is ook wel leuk, want iedereen is gewoon hier hetzelfde. Dat het uitdagend is. Dat ik altijd weer nieuwe situaties krijg en met nieuwe mensen die situaties mag oplossen. De sfeer bij Van Dijk is gewoon een leuke, gezellige sfeer met diverse culturen, maar ook diverse mensen van jong tot oud. Ik heb bij Van Dijk zeker leuke collega's van verschillende afdelingen, verschillende ploegen en verschillende teams. Die teamleiders en coördinatoren zijn ook allemaal even vriendelijk met jou. Niet dat ze je anders behandelen, omdat ze een hogere functie hebben. Iedereen zie hier gewoon gelijk, gezellig en leuk met elkaar. Een paar unieke dingen bij Van Dijk is dat je met de bus wordt vervoerd naar Van Dijk Kampen vanuit je eigen stad. Je hebt die lekkere seks in de kantine. Verder heb je hier ook foodtrucks waar je ook een lekkere eten kan halen. En dat je snel kan doorgroeien van magazijnmedewerker naar groepsleider. of naar administratief medewerker. Dat is allemaal mogelijk. En volgend jaar wil ik daarvoor ook groepsleider worden. Een belangrijke karaktereigenschap om te hebben. is dat je kalm kan blijven. en goed kan communiceren met anderen. Want we kunnen alleen problemen oplossen. als je duidelijk bent en anderen kan ook goed begrijpen. Dat je netjes en nauwkeurig kan werken. want we willen onze klanten tevreden houden. Of dat je genoeg energie hebt dat je de hele dag kan blijven staan. Want je bent wel ook veel in beweging en dat je dan niet na een uurtje moe wordt of zo. Rastat helpt mij bij mijn ontwikkeling, omdat ik altijd naar hun toe kan gaan voor problemen. En ze zijn altijd hier met hun rondjes, zoals ze zeggen. En dan kun je altijd naar hun toe gaan voor vragen of dingen waar je mee vast zit. Wat ook nog chiller maakt, is dat je boven de minimum 0 no krijgt. En dat heeft Randstad goed geregeld. Ik zou een andere aanraden om bij vandaag te komen, dat er altijd wel iets voor jou is, iets wat jij leuk vindt.